Dag beste collega, de toekomst is hier en die ziet er een beetje akelig uit. Ik ga jullie aan de hand van een aantal voorbeelden proberen te laten zien hoe AI zich al in onze wereld heeft binnengedrongen, maar eigenlijk nog belangrijker in de leefwereld van onze jongeren, van onze leerlingen. Traditioneel ga ik in de eerste les na, de, na het nieuwjaar ga ik even dieper in op drie dingen waarvan ik denk, of drie tech-onderwerpen waarvan ik denk dat dat de toekomst van die jongeren zal beïnvloeden. En vandaag heb ik het gehad in vier klassen over de cryptowinter, de Metaverse en dan het akelijkse stukje, de OpenAI of ChatGPT, die uh, eigenlijk heel populair aan het worden is. Hè. In uh, het stukje over de cryptowinter hebben we het gehad over het verval of het tijdelijke uh, afname van de cryptokoers. Um, maar we hebben het met de jongeren in, of ik heb het met de jongeren in een klasgesprek gehad over uh, hoe zij zich voelen rond crypto. Uh, of ze daar al ervaring mee gehad hebben. We hebben het over bitcoin, ethereum, tot aan de shitcoin, dogecoin gehad. Uh, hoe ze zich daarbij voelen en wat dat ze denken dat ook uh, de toekomst gaat zijn. Gaan ze dat als uh, geldmiddel gebruiken? Gaan ze daar, uh, gaat dat een waardemeter blijven? Word, blijft dat het digitale goud, hè? die bitcoin waar dat op afgemeten wordt? En net zoals bij alles heb je ook hier een jongere die er totaal niet mee bezig zijn en er nog niks van weten... Tot jongeren die zelfs al crypto gebruikt hebben om via dropshipping, wat ze doorverkopen, uh, om bij dropshipping betalingen te kunnen gaan ontvangen. Maar als 16-jarige mag dat natuurlijk niet. Dat is illegaal. Dus dan gaan ze een manier zoeken om dat anoniem te doen en dan doen ze dat via crypto, uh, crypto munten. Dus dat is een hele brede waaier, van hoe onze jongeren daarmee bezig zijn. Dan hebben we het daarna gehad over de metaverse, hè, de virtuele wereld uh, die. Facebook, het oude Facebook, een beetje opgestart is. Hè. Daarvan ook de naam Metaverse. Het oude Facebook heet nu Meta. En een beetje straf dat Meta ieder jaar, jaarlijks nu al gemiddeld, en je ziet het rechtsonder staan, 9,3 miljard euro blijft investeren in dat platform. Omdat ze denken dat ze daar de toekomst gaan mee hebben. Daar zal in gewerkt worden, daar zal ook in ontspannen uh, worden hè, door de jongeren die gaan virtuele vuiven gaan, uh, gaan bezoeken uh, in de Metaverse. En ik vertel hun natuurlijk ook dat die 9,3 miljard die dat Facebook zomaar te spenderen heeft, dat dat voor een stukje natuurlijk komt uit de inkomsten die dat Meta krijgt, doordat de jongeren zelf Instagram van Meta en WhatsApp bijvoorbeeld van Meta en wij zelf Facebook van Meta uh, aan het gebruik blijven. En dus de centjes komen van ons... Allee, bedrijven die voor de informatie natuurlijk betalen, die de jongeren daarin steken. Um, en dan hebben we in, in een laatste ontwikkeling hebben we het gehad over iets dat vrij nieuw is. Eh, ik hoop dat het een beetje duidelijk is in het filmpje. Um, in de virtuele wereld ontbrak nog een groot stuk en dat was geur. En dan hebben ze VR-brillen, de Feel Real bijvoorbeeld. die je kunt aanschaffen waarin dat een geurmachine verwerkt zit. Dus je ziet dat dat zo'n beetje op de neus van die man staat. Uh, dus je kunt nu in de virtuele wereld een IC Paris binnenwandelen, virtueel dan... En dan kun je zeggen, nu wil ik de geur van Chanel een keer ruiken. Dan wordt dat gefabriceerd. En iets later zeg je, nu wil ik die van Dior een keer ruiken. En dan gaat dat. En mensen die ooit de Sims gekend hebben, of zo, waarin dat je met een manneke kunt in hun tuin rondlopen. En wel, nu kun je in de multiverse virtueel gras afrijden. En dan de geur van vers gemaaid gras ruiken. Hè? Terwijl je dat toch maar virtueel aan het doen bent. Uh, straf allemaal. Maar het strafste, het akeligste eigenlijk is, uh, vind ik, hè, is ChatGPT. Um, een mogelijke Google-killer, um, een beetje een opvolger van Google uh, of de, de zoekmachine van Google. Uh, even kijken hier. ChatGPT heeft een menselijk taalbeeld gevormd door alle tekst die hij voorhanden heeft op het internet te scrijpen en daar een logica in te zoeken. Dus dat ding zoekt zijn weg daarin en heeft dat akelig genoeg in alle talen al gevonden. Um, nu, ik ga je een paar voorbeeldjes proberen te tonen waarin ik ga laten zien dat we als traditionele leerkracht ermee moeten gaan omgaan en weten dat die technieken er zijn en dat die ook al gebruikt worden. Ik heb in vier klassen vandaag deze les gegeven en in drie klassen waren er al leerlingen die dit al gebruikt hadden. Er was één leerling die ook toegaf dat hij dat als hu voor huiswerk al gebruikt had. En er was ook één leerling die na de les naar me toegekomen was en die zei van ja, ik ben al een tijdje aan het zoeken hoe ik met ChatGPT Geld kan gaan verdienen als copywriter. Dus er staan op YouTube bijvoorbeeld tientallen honderden waarschijnlijk filmpjes over how to make 100 dollars with ChatGPT as a copywriter. Dus het is allemaal te vinden. Um, ik ga je proberen te laten zien. Ik hoop dat die een beetje draait. Uh, dit is de interface van ChatGPT. Je hebt hier van onder zo'n zoekbalks staan en je kunt die gewoon in het Nederlands, want hij verstaat eigenlijk alle talen, uh, vragen stellen. In mijn les bijvoorbeeld, voor informatica, moeten de leerlingen in een bepaalde cel berekenen wanneer dat ze 18 jaar worden. Dus ik, eh, ik ga even copy-pasten. Zo. Dan hoef ik dat niet helemaal te typen natuurlijk. Ik ga dat eventjes plakken. Voilà. Dus ik heb gezegd, maak een functie in Google Spreadsheets met absolute celverwijzing die bij een datum in cel C15, maar ik kan er nu in het voorbeeldje even om het duidelijk te maken, D10, 18 jaar telt. Je drukt op Enter. Je moet wel eventjes wachten. Want um, het is nu gratis, de omgeving. Uh, maar die wordt heel veel gebruikt. Op dit moment, we zijn nu acht uur ongeveer s'avonds op een maandag. En je gaat zien dat soms die zoekmachine overbevraagd is. Zeker als in Amerika de, dag, de werkdag gestart is. Dan, uh, ja, dan heeft hij veel rekenkracht in gebruik voor die Amerikanen. Die een deel van hun werk daardoor laten doen. Dus als je dat nu hier bekijkt, dan gaat je gewoon zien. Om die, hij maakt gewoon de hele formule. Hij pakt het jaar... Van D10, die doet daar 18 bij, dan pak je de maand van D10 en de dag van D10. En gebruik daar de datumfunctie voor uh, om, die, om die te gaan maken. Nu, ik had het in mijn opgave over absolute zelfverwijzing te, gezegd, daar had ik een stukje over gezegd, dat is niet belangrijk. Maar dat gaat over het vastzetten van cellen, dat doe je met een dollarteken. En hij zegt zelf, om deze formule te gebruiken met absolute zelfverwijzing, kun je de formule aanpassen naar en dan zet hij de dollartekens. Dus je ziet het verschil tussen deze en deze. En die gebruikt letterlijk die cel D10 en waar ik het over had. Heeft dat, die vraag heeft hij gesnapt. Hij heeft bedacht hoe dat het antwoord moet zijn. En die heeft dat gewoon gemaakt en die geeft u de hele uitleg daarbij. Het is crazy hoe ver dat het kan gaan. Ik heb het daar juist even met, uh, uh, met Bert bijvoorbeeld erover gehad. Um, ik heb met de klas een stukje Frans gedaan. Dus ik ga eens eventjes dit doen. kopiëren en ik ga het hier plakken. Voilà. Oh, het knappe is, iedere keer als je dit doet, kun je een nieuw antwoord krijgen. Hè? Want de tekst die hier komt, is bedacht door het AI-systeem. Het is mij nog niet gelukt om twee keer dezelfde oplossing te krijgen. Dus ook al plakt je die vraag tien keer, je kan hier met de duimpjes werken, eigenlijk leert dat systeem van ons, om zelf slimmer te worden eh, van zijn vorige antwoorden. Dus mijn zinnetje is nu, schrijf in het Frans in twaalf zinnen, waarom het niet ethisch verantwoord is om meisjes en jongens in school gescheiden te houden. En dan begint hij daaraan. Dus die zal in het Frans nu gaan uitleggen waarom dat de gelijkheid der seksen wel degelijk belangrijk is. De, het uh, reinforcen of het versterken van stereotypen, dat moeten we natuurlijk proberen tegen te gaan. En dus dat is een zin die ik volledig verzonnen heb. Twaalf zinnen in het Frans waarom het niet etens verantwoord is. En die gaat dat proberen zo goed mogelijk te formuleren. En je ziet hoe snel dat, dat ging. Die zal nu en typen. Hoe minder volk actief is op ChatGPT. Uh, hoe sneller dat het ook gaat. Het zal ook in de toekomst nog wel zo zijn dat ChatGPT gekoppeld wordt aan uw naam. Hè? Dus als jij in Google een zoekopdracht geeft, krijgt jij meer resultaten die op u toegespitst zijn. De verwachting is dat dit programma miljarden zal opbrengen in de toekomst en dat dat ook gaat gekoppeld worden aan uw persoonlijke interesses en uw social media contacten. Hè? Er zijn nu al uh, start-ups die daarmee bezig zijn om dit te koppelen aan uw account, met uw gegevens, uw search history en uw social media connections. Dus dit gaat helemaal op u toegespitst zijn. Het straf daarvan is dat dit nu niet op Google gaat zoeken, of op het internet gaat zoeken, wat is de oplossing van die vraag. Die heeft het internet al eens geïndexeerd, de teksten op het internet geïndexeerd, en heeft daar nu dit antwoord mee geformuleerd. Dus op dit moment is dat niet gekoppeld met het internet, om iets op te zoeken, dat maakt die antwoorden zelf. Ik had er nog eentje, ik had eens een, een Nederlandse tekst gemaakt. Dus even kopiëren of een Nederlands zinnetje erbij gezet. Plakken. Schrijf, ik zal er even zeker bij zetten in het Nederlands. Sorry voor mijn gebrek aan hoofdletters. Um, schrijf in het Nederlands een kort gesprek tussen twee wasberen, Rack en Koen, die aan het ontbijt ruzie maken omdat een van de twee wasberen nooit de afwas doet. En um, we gaan eens kijken. Ik ben het zat dat ik altijd de afwas moet doen. Jij doet nooit iets om te helpen. Wat bedoel je? Ik ben toch ook altijd bezig met het huishouden? Ja, maar je doet het nooit te afwas. Dus je ziet dat ding, je kunt dat echt vragen wat dat je wilt. Eh, daarstraks moest ik van Lucas vragen... Eh, meneer, laat eens twee bananen ruzie maken over... En ik ben het eventjes vergeten wat hij vroeg. En ook daar kwam een grappig tekstje uit. Hè. Dus hij gaat... Koen zegt dat hij belooft voortaan beter zijn verantwoordelijkheden na te komen. Met Bert heb ik daar straks eens eventjes iets fysica bekeken. Dus Bert was bezig over fysica in zijn lessen in het vierde jaar. En daar zei hij... Hoe komt het dat water soms gasvormig is. En opnieuw begon dat hele programmatje. die ChatGPT, uh, die analyseert dat, die probeert die vraag te snappen, die zoekt daar de logica in, dus dat is een echt taalmodel, um, waarmee die, dat je ziet dat hij ook grammaticaal heel weinig fouten maakt. En hij gaat proberen uit te leggen waarom dat water soms gasvormig kan zijn. Uh, ik weet niet hoe ver dat hij nu gaat, maar toen ik daar straks met... Uh, uh, met Bert daarover bezig was, dan had hij het ook over luchtdruk en de hoogte- en laagteverschillen die daar effecten op zouden hebben. Uh, ja, het is eigenlijk niet te bevatten dat er zo snel een goed antwoord uitkomt. En hij verstaat ook uh, goed wiskunde. Dus ik ga eens eventjes copy-pasten, nog iets van wiskunde. En dan gaan we eens verder met het volgende onderdeel, plakken. Is een miljoen tot de derde macht een groot getal? Ja, een miljoen tot de derde macht. Maar je mocht evenzeer derde met 3DE schrijven. Die snapten allemaal. Hè. Een miljoen tot de derde macht is hetzelfde als een miljoen. Bevuldig met zichzelf drie keer. Of eenmaal eenmaal 1 een miljoen. Wat gelijk is aan 1 miljoen. Oei, dat is op zich nog een heel groot getal. Je uh, kan natuurlijk een ander getal moeten pakken. Maar we gaan hem even verder laten doen. Maar ik ga je ook al een voorbeeldje geven. Van dingen die... Uh, artificial intelligence projecten die dat er nog zijn. Dus ik denk dat alle taalleerkrachten, en eigenlijk wiskunde of fysica, wetenschappen ook, dat die hier al een beetje moeten bij stilstaan en zeggen van, als we de leerlingen dus huiswerk geven waarin dat ze hun eigen mening moeten geven over, of hun eigen uh, scriptie schrijven over, of een boekbeschrijving, boekbeschrijving schrijven over, ja, dit kan eigenlijk heel veel. Hè. Ik kan evenzeer zeggen, schrijf in de stijl van Herman Brusselmans, tien grappige zinnen over... En het ding gaat ermee aan de slag. Um, ChatGPT is niet alleen. Ik heb nog van boven mijn andere tabbladen openstaan. Een heel knap ding dat ook um, al werkt in de artificiële intelligentie-omgeving is DALI, dat aan de hand van tekst uh, een foto kan creëren. Dus ik heb bij DALI in, uh, in het Engels een zinnetje klaarstaan. En je kan het zo gek niet bedenken, je kunt de stijl bedenken, je kunt. Ja, kleuren, zwart-wit, uh, surrealistisch. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het erin zetten. Het hoeft helemaal niet te bestaan. Hè. je kunt zeggen, ik wil twee eenden in de ruimte zien met uh, twee ballonnen vast. Dat gaat, hè. die tekent dan. Ik kan nu zeggen, draw in de style of Vincent van Gogh, Two little chickens on a skateboard on a sunset background. Je doet generate. Je wacht eventjes. Dit is niet helemaal gratis meer. Je krijgt nog 50 gratis credits. Maar we gaan hem eens laten doen. En normaal gezien zou hij dat moeten verstaan, wat dat ik bedoel. Even kijken wat dat maakt. Voilà. Twee kuikentjes op een skateboard met een zonachtergrond. En dan kun je zeggen, ah, ik vind deze de mooiste. Je kunt daarop klikken. En je kunt daar variaties op gaan laten berekenen. En je kunt zeggen, ik wil dat het linkse kuiken, eh, ik zeg zo iets, één groot been heeft en één klein been heeft. En dan gaat hij ook dat aanpassen eh, aan wat dat je jij eigenlijk ervan verwacht. Dus hij heeft nu een aantal variaties, omdat nou, dat, dat vierde vind ik bijvoorbeeld een heel mooi effectje. Maar het is ongelooflijk wat dat hier ook mee kan gebeuren. Dus we zitten zo ver op AI dat je tekst kunt omvormen naar foto. Google is al een tijdje bezig, nog enkele voorbeeldjes. Google is al een tijdje bezig met AI en experimenten. Te vinden op experiments.withgoogle.com slash collections AI. Of je gaat hier van boven naar collections en je kiest AI. En je vindt daar eigenlijk heel wat artificiële intelligentieprojecten projecten. Hè, om grappige animaties te creëren. Maar er zit eigenlijk heel veel in. Hè, om te leren tekenen. Die gaat u zelf helpen. Uh, helpen dingetjes tekenen. En zeerleventjes kijken naar mijn volgende project. Nee, het is nog niet af. Dat is een beetje jammer. Uh, ik wil mijn volgende dingetje ook laten zien. Ik had deze foto genomen. En het project Coping uh, kan daar eigenlijk tot zelfs animaties van maken, maar kan daar ook cartoon-stijl tekeningen van maken. Uh, maar heeft het zelf blijkbaar even moeilijk, dus ik ga hem eventjes overslaan. Dit is nog zo'n AI-project dat ik al jaren eigenlijk al in de les gebruik. Ik denk zes jaar geleden voor de eerste keer. This person does not exist. Uh, die website bestaat. This person does not exist. Als je die bezoekt, wordt er iedere keer een willekeurige mens gegenereerd. Dus deze mens bestaat niet uh, en zal ook nooit meer terugkomen. Want als ik nu refresh, die vorige ga ik niet terug kunnen zien. Ik, ik kan wel op back gaan duwen, maar iedere keer als je op refresh drukt, genereert dit personen die nooit bestaan hebben. Dus deze mens, er is geen foto van deze mens. Uh, dit is bedacht door een computersysteem. Um, er zijn al verschillende websites van. De website Discat does not exist. Uh, het hele internet bestaat uit grappige katten of filmpjes van grappige katten. Dus iedere keer als je vanmogen op refresh drukt, krijg je een nieuwe grappige kat. Um, dus ook hier, artificiële intelligentie die erachter zit. De techniek daar rond um, wordt ook gebruikt bij sta Stable Diffusion. Is een latent text-to-image diffusion model capable of generating photorealistic images given any text input. Dus ook hier, je kunt gewoon woorden ingeven en zeggen, ik wil dit soort stijl creëren. En de computer genereert dit soort effecten. Uh, Midjourney doet eigenlijk hetzelfde. Uh, als je naar de Community Showcase gaat kijken, ik vind dat daar prachtige beelden eigenlijk in staan. Als je gaat kijken hier, dit is gegenereerd. Iemand heeft dus gewoon ingetypt: Close-up portrait photo of incomplete humanoid android covered in white porcelain skin, blue eyes glowing. En dan maakt de computer dit. Hier, deze is ook magnifiek. Hè? Een camera van de toekomst met future tech. Uh, maar met verbeelding gemaakt. Met uh, licht dat binnenvalt. Ja, Ongelooflijk dat deze dingen kunnen gegenereerd worden door computers. Hè? Niet gekopieerd van ergens anders. Maar gewoon gegenereerd. Uh, wat hebben we nog? Ah, nog een straffe is um, Facebook. Meta AI. Die Make a Video al gemaakt heeft. Dus dan kun je hele korte animaties creëren op basis van een aantal woordjes. Dus je kunt wat woorden ingeven en zeggen. Ik wil een realistisch of cartoonstijl. Eh, en genereer daar je korte video mee. Dat gaat nu, ik denk, maximum 10 seconden. Eh, maar het bestaat al. Hier, je geeft twee fotootjes. En je zegt ervan, maak er maar een animatie van. Van die ene foto ten aan die andere. En hij moet dat zelf interpreteren. Eh, of je geeft één beeld. En gezegd, maak me daar maar een variatie op. Uh, dat kan al allemaal. Ook heel knappe techniek. Uh, een stuk waarvan ik weet dat uh, Kevin Bart ook al mee geëxperimenteerd heeft, en ook mee bezig is. Programmeurs die in de toekomst voor een groot stuk vervangen kunnen worden. Dus als je niet alleen tekst kunt genereren, kun je ook al uh, computercode laten schrijven door computers zelf. Dus zo eentje daarvan is uh, GitHub met zijn co project dus daar kun je zeggen van: ik wil een website bouwen of een app maken die eh, mensen laat eh, producten bestellen enzovoort met een fotogalerij bij. Dit creëert dat voor een groot stuk zelf. Dus dat heeft miljoenen of miljarden eigenlijk, eh, lijntjes code al ge, eh, gelezen, de fouten eruit proberen te halen en dan zelf dat gebruikt om weer nieuwe dingen te gaan genereren. Dus ook voor de IT'ers in de toekomst kan zijn dat onze jobs ook redelijk bedreigd zijn. Hè? Terwijl, ja, andere jobs natuurlijk ook. Hè. Uh, nog eentje wat ik wil laten zien is Minerva, ook een project van Google. Waar het Google in het begin gestart is om heel eenvoudige wiskunde te leren begrijpen uh, en uit te rekenen. Maar ondertussen dat, dat model al helemaal uitgebreid hebben tot zelfs fysica. Hè. Geef het totaal aantal spin-kwanten-nummer uh, uh, of electrons in the ground state of neutral nitrogen. Uh, dat gaat al diep, en die moet dan maar allemaal verstaan. Maar daar zijn we ondertussen aan bezig. En het laatste wat ik nog eventjes wil laten zien, is dat er ook, uh, ook uh, bijvoorbeeld, uh, Luminar AI, is een, is een website waarin je je eigen foto's kunt gaan toevoegen, en dan bijvoorbeeld zegt, ik wil dat er iets met mijn lichaam gebeurt op AI-gebied. Uh, dus je ziet hier dat hij dat, dat lichaam aanpast, of de gezichten aanpast, of de kleuren of accenten aanpast, of... Uh, ...allemaal met AI eigenlijk. Hè. Dus die heeft ook een productje waarin dat je een aantal foto's van jezelf kunt toevoegen... ...en dan kunt laten genereren om te zien hoe dat je er in de toekomst gaat kunnen uitzien. Hè. Ook met AI-technieken. Ik wou jullie even laten zien... ...het filmpje is lang, maar ik wou even al laten zien waar dat AI ondertussen staat. Um, en dat het er nu al is. En dat het nu al eigenlijk goed is. Zeker die chat GPT laat u... Laat u dus niet vangen als leerlingen echt iets inleveren dat je via copy-paste op het internet niet kunt vinden. Dus je kunt daar geen plagiaatcontrole op doen. Want dat bovenste stuk, bijvoorbeeld die tekst daar, die is nog nooit eerder geschreven. Die wordt op dat moment gegenereerd door AI en die is daarna ook weer weg. Als je een duimje geeft, maak je hem wel weer beter Dan kunnen ze daar volgende keer weer betere teksten mee maken. Maar we zitten dus in een tijd waarin dat je jongeren eigenlijk niet meer echt kunt zeggen, maak een boekbespreking. Ik weet dat het niet leuk klinkt, maar weet dat het er al is. En weet dat vandaag ook al één leerling heeft toegegeven dat hij dat ook al gebruikt om zijn huiswerk mee te maken. Dus we zijn er nog niet helemaal klaar voor, maar we weten dat het er is. Dus we moeten ons daar een beetje klaar voor maken. Ik heb geen oplossingen. Hè. Bedankt voor het luisteren. Uh, en sorry dat ik jullie met zo'n lang filmpje stoor, maar ik wou dat jullie dit al wisten. Een fijne avond en we hebben elkaar hard nodig in de toekomst, dus tot binnenkort.